Wij, wij gaan, gaan iets supergaafs supergaaf doen. doen. Oh, ik zeg gaaf en jij zegt leuk. Nou, dat geeft het niet. Binnenkort gaan wij echt iets mega supergaaf, supercools doen. En we gaan daar een winactie voor houden. Jij kunt iets winnen. Tessa, wat kunnen we winnen? Een hele dag met ons meelopen. Op deze hele bijzondere, speciale gelegenheid wat wij gaan doen, kun jij een dag met ons meewinnen. Wat moeten we daarvoor doen? Er komen easter eggs en daar kan je verschillende soorten letters vinden en dat vormt uiteindelijk een woord. En waar kunnen we het vinden, Tess? Je kan het vinden op Instagram en op YouTube bij stories, posts en video's. Dus zorg dat je alles in de gaten houdt van Hart voor Paarden en van meneer de Arkhoeven. De stories, de posts, ook op YouTube. Zorg dat je alles bijhoudt om dus te zorgen dat je bij ons 13 letters vindt en bij Hart voor Paarden... Met 21 letters. Ja, we... Met die letters vorm je een woord en daarmee kan je een super gave prijs winnen. Als jij denkt dat je het hele woord gevonden hebt, stuur dit dan op via de mail naar info.hartvoorpaarden.nl en dan hopen we jou snel te zien. Heel veel plezier en succes met zoeken. Ik hoop dat jullie het snel kunnen vinden. Doei. <lacht> Doordat we dit project gaan doen, hebben we wat meer tijd nodig. Volgende week komt er alleen de onthulling en de winnaar online.